Wij zijn Tino en Angela, twee normale mensen die lange tijd in Dordrecht hebben gewoond. Ruim 7 jaar geleden gooiden we het roer om, verkochten al onze spullen en trekken sindsdien de wereld rond als Dutch nomad -koppel. In 2018 is onze dochter Filou geboren en op een of andere manier is het ons gelukt om als nomadisch gezin de wereld te blijven ontdekken. Begin dit jaar vertrokken we met slechts een backpack en twee rolkoffers naar Mexico. Vandaag start een nieuw avontuur. Europa ontdekken met onze nieuwe camper. En onderweg delen we met jou de mooie plekken waar we langskomen. We laten je zien waarom we zo genieten van deze manier van leven... en hoe we deze herinneringen vasthouden. De ik lekker te smikkelen. En hier heeft lekker een luisterboekje op staan. Lekker eventjes rustig luisteren. Het is ook al tegen bedtijd. Dus ik denk dat ze zo meteen lekker gaat slapen. Even nog wat eten. Een lekker pita broodje. Heerlijk. Zes jaar geleden maakten wij deze foto hier. Ik denk dat je het niet ziet, maar ik zal hem wel even in beeld brengen. Een legendarische foto op de schommel hier in Nomade. De schommel is er nog steeds, alleen de privacyregels zijn schijnbaar in Mexico ook wat strenger geworden. Dus we mogen niet met een professionele camera de foto maken. We mogen wel met de iPhone foto's maken. En ze hebben niks gezegd over een tripod, dus daar gaan we eens even wat mee doen. En deze maakt ook super goede foto's. Dus dat wordt denk ik de oplossing, gewoon met de, met de iPhone een super toffe foto maken. Ja, een prachtige foto van een heerlijk moment. En we hebben in deze video een hele leuke actie. Want jij maakt namelijk kans op een kaart met deze foto. Die wij naar jou versturen met een persoonlijke boodschap. Dus wil je kans maken op zo'n leuke kaart uh, uit Mexico? Laat dan een reactie achter onder deze video. En wie weet krijg je van ons wel een mooie kaart. En die fotokaart maken we dus met de app van CW. Heel eenvoudig. En in die app kan je allerlei fotoproducten maken. Kalenders, eh, zelfs fotoalbums, maar er is dus ook die aanzichtkaarten. En dat is superleuk. De foto die we gemaakt hebben op onze iPhone komt gelijk in die app naar boven. Je haalt die foto erbij, opent de ansichtkaarten app, dat kan dubbel gevouwen zijn of gewoon een vlakke foto. En dan schrijf je de tekst erbij. Adres erop, en daarna zeg je cent. En hij wordt, ik denk, vanuit Duitsland of vanuit Nederland rechtstreeks verstuurd. Dus je hebt ook niet te maken met hele lange uh, verzendtijd. Je hebt hem waarschijnlijk komende week al uh, in je brievenbus. En dan nu terug naar Mexico. Vandaag gaan we weer inpakken. Na drie maanden Mexico gaan we terug naar Europa. Ja, en de taakverdeling is duidelijk. Ik maak koffie. En, uh, en doe dan de geer. En dan doe de kleding en uh, alle andere dingen. Want anders, anders wordt het echt een drama. Vanmiddag vlieg, uh, pak om twee ja. uur de bus en uh, om uh, half acht vliegen we vanavond. Dus uh, best een relaxed dagje denk ik. Het is er helemaal klaar voor. Heb je alles alleen gepakt? Nou, waar gaan we naartoe? Nee. Ja. In oh, je rugzak. Ja. En de bal ook, hè? Die ga je vasthouden. Het is mijn lievelingsbal. vliegplein Vliegplein! Ja, dat is al helemaal klaar. Vliegplein, mama! Vliegplein! Ja. Ja, dat is ook. Goed. Oh, te zwaar. Ja, het ja, ja. is zwaar. Ja. Ja. ja. ja. Mama, je, je tas! De tas? Oh ja, de tas met de, de tas met de boodschappen nog. Oh, zo. Goed ah, gezien, Filo voor in de bus. Ik dacht, ik kan nog wat eten. Waarom zag ik hem? Nee, jij ziet het nog niet. Ja. Wat? Misschien dat ik de volgende lift pak. Oh ja. Misschien makkelijker. Ja. Ja? Wel erg vol. Nou, tot zo. Tot zo. Ja. Ja. Tactieer. Tactieer. Daar. is jou. Dat is het toch papa. Ja. Dat is het echt tien over drie s'nachts. En Filou? Ja, dat is uh, Jetlag. Ah. Wat je er ook even bij? Auto's. Oude auto's laten zien, ja. Ja, we zijn bij opa en oma. En uh, morgen gaan we de, of straks gaan we de camper ophalen. Dus dat is superleuk. Maar, ja, de Jetlag heeft nogal wat uh, invloed op Filou. Een mooi autootje, zeg. Dus Ze werd net wakker en wilde nog even spelen. Maar je had ook al goed geslapen, hè? dus ja, dat uh, wisten we, dat het erbij hoorde. Maar het zal wel, uh, papa een beetje slapen, nog genoeg, hè. Ben je samen met oma? Ja. Oh, dat ja. is gezellig. We gaan op elkaar passen, hè. Ja, want wat gaat papa en mama doen dan? Knuffelbalen. Ja. ja. Nou, dit een knuffel, dat strakje je. Oh, ik ga over jou. Dat strakje. Heel veel plezier hè? He? Heel veel plezier. Ja, Hij hey. is echt uh, een beauty. Kijk. Oh, kijk, kijk nou. het <laughs> Oh, ik ben gewoon verliefdje, gewoon kriebels in mijn buik. Hij is mooi. Oh, wow. Hij is echt nog mooier dan.. Uh, wat ik had verwacht. Leuk, Dankjewel. heel veel plezier. Ja, super bedankt. En ja, we spreken elkaar op nog heel vaak, op ja, een en als er iets is, dan staan we er altijd voor klaar. Ja, helemaal goed. <laughs> ja. Helemaal goed. Ja, nou, gaan we. Gaan we. Ja. Helemaal goed. Uh, Eerste vertrek. ja Mag ik ook graag gaan? We, ja. gaan. We gaan we gaan, we gaan. Heb je bij zonder bril? oh Die zal ik nog even pakken. Dat is het voordeel, ik kan zo naar achter lopen. Ja, we zijn aangekomen op uh, de camping. Uh, de houtwall in Paslo. Ik was er nog nooit geweest. Had er ook nooit van gehoord. Maar hier zijn we dan. En uh, ik ga even koffie zetten. Want ze hebben hier een fantastische plek waar je kan koken en uh, koffie zetten. Dus ziens maken ook. Onze uh, eigen kopjes, wel weer meegenomen uiteraard. Ja, en wij zijn dan van weer van die tutjes die de koffie hier gaan maken en niet in de camper. Want ja, die weer zo lang mogelijk schoon en netjes houden natuurlijk. Mag je eerst even water halen? Voor. Uh, voor de koffie kan ik je gelijk laten zien wat voor fantastisch plekje dit is. Ik zeg dat ziet er gezellig uit. En uh, hier lopen dan nog alpaca's. Dus uh, als je mij binnenkort in een wolle trui ziet lopen dan weet je ook dat ik heb leren alpaka knippen. Dutch Nomad Koppel, camping life. Oh, weer oude vertrouwde Perla Firenze koffie. Eigenlijk voor de, eh, weet je ding, eigenlijk voor de mokka maker, maar voor een filter koffie, prima. Koffie loopt, even wachten hier. Heel de week die jetlag nog had en Filou had er ook last van. Dus die was gewoon doodleuk drie uur s'nachts klaar wakker. En eh, ja, ik moet zeggen, het was best pittig. Morgen zijn we dan ook een uh, week weer onderweg. Ja, eigenlijk, nee, bijna een week uh, terug uit Mexico. Nou, een heel andere omgeving. Een andere setting, maar super lekker en totaal ander leven. Dus ja, een nieuwe start. Ik ga niet zo lang kletsen totdat de koffie klaar is. Ik knip het er gewoon uit en dan uh, zie je zo dat de koffie klaar is. Ook lekker. Ja, Kijk eens heb ik voor je Wat oh, heb je voor mij. Oh, is die voor mij? Oh, wat lief, dankjewel. Dat is prachtig zeg. Je hebt nog meer gehaald. Wauw, wat een mooie bloemen. Mooi? Ik vind ze prachtig. Mm, ze ruiken ook zo lekker. Mooie. Had je er al aan geroken ook? Ja, ja. zijn mooi hè? Nou, dus drie deel van de ochtend, hè? Ja. Het bed weer opmaken. Bed weer opmaken. Of, uh, ja, Nee, de bank opmaken. De bank. Ja, ja. Dat dan <laughs> Maar zo gedaan. Ja precies. Even de stoel. Waar wij nog steeds? Ja. Maar dat is net nieuw. Wat zou gebeuren als ze tegenaan rijden? Dan gaat hij toch kapot en dat wil ik niet. Nee, maar dat gebeurt ook niet, die zijn We zijn zijn wel voorzichtig. De koppen is open. Oké. Okay. Die gaan we nu dicht doen. Uh, yes. Close. Oeh, daar gaat hij. Hoe is het met uh, onze lieve Filou daar achterin? Gaat het goed, Lievie? De Filou heeft ook zin in. Ja, lekker hè. We gaan lekker fietsen. Het is lekker. Ja, en we zijn dus onderweg naar Giethoorn en uh, het Venetië van het Noorden, terwijl in Dordrecht zeiden wij zijn het Venetië van het Noorden, Dat is omdat er wat grachtjes zijn, maar dit schijnt echt het Venetië van het Noorden te zijn, maar ik ben er dus nog nooit geweest, terwijl het natuurlijk wel echt wereldberoemd is, dus ik ben benieuwd, Giethoorn, jij bent er wel eens geweest hè? Ja, ik ben er wel eens geweest. En? Hartstikke nee, mooi, het is net een museum, vind ik, waar je doorheen uh, toe gingen varen. Ja. Maar en, en het is ook wel een beetje toeristisch hoor, dat wel. maar ik weet niet hoe dat nu is. Toen was ik er nog niet. Toen was jij er Toen was jij nog niet, hè? Ben jij wel eens een giethoorn geweest, Filou? Nee. Nee, ben je benieuwd? Ja, hè? En hier zijn we er. Mm, waar? Ja, en waar zijn we nu? Hier. En waar gaan we heen? Na. Ja, Welk De Kijk. Ja. Dat is dit plaatje. Ja, we fietsen nu door Kalenberg midden in de in de weerribben. En uh, nou, er is één weggetje waar je met de auto naartoe kan. Maar verder moeten mensen allemaal met een holderkar uh, oh, en spullen uh, boodschappen zo naar hun huisje brengen. Zeker de mensen hier aan de, aan de vaak noem ik het maar even van het water. Midden tussen de rietvelden en zo. Heel leuk. Nou, pareltje zeggen we dan hè. Ja, je bent mooi verkleed. Prachtig. Ik ga naar alleen een meisje voor doen. Hij is wel een mooi vliegtuig, zeg. Pas mooi bij je jurk. Hij is ook paars. Nee, goed. Moet je hem zo vasthouden? Ja. En dan? En dan gooien. Nou, we zijn onderweg. Uh, we gaan uh, lekker hamburgers eten. Met uh, vlees van de keurslager of vegetarisch, kon je kiezen. Dus uh, nou, we hebben één vegetarisch uh, en twee uh, met gewoon vlees. Dus we zijn uh, heel benieuwd naar de lekkere hamburgers. En het is feest, want iedereen van de camping doet mee. Dus het is nou, het was gewoon super gezellig. En uh, ja, na zoveel tijd uh, met elkaar op de camping hier te vertoeven, ja dat scheft gewoon ook een band. <laughs> dus uh, dat wordt gezellig. Dat is wel lekker, want nu oh, is hetzelfde uh, uh, heerste... Nou, bijna! De eerste vijf zijn bijna klaar. Ja, dat was onze reis van Mexico terug naar Europa, terug naar Nederland, waar we onze camper hebben opgehaald. En uh, daarmee start er een nieuw avontuur. Nederland ontdekken, Europa ontdekken, maar vooral ontdekken hoe het is om te leven te reizen met een camper. Maar dat zie je in de komende video's. Ja, en mocht je nou de video's gemist hebben van Mexico, die kun je terugkijken via de playlist. Klik op deze link en uh, nou ja, veel plezier met kijken en tot de volgende video. Tot de volgende video. Doeg! Doeg.